Dus voor Masha en Sintje. De meeste zijn een beetje grijs. Deze is goed. Masja, Sintje! Hey! Eerst krijg jij wat. Hop, kom, kom, Masja, kijk eens. Hey. Masja, Masja, je zit helemaal onder het zand. Oh, Masha. Hey. Oh, Masha. Sintje. Oh, Masha. Hey.